Ik krijg mijn neus niet meer schoon. Ik ben een Malsen, want vandaag ben ik schilder. Ik ga me even omkleden. Ik ga nu op zoek naar Kees. Ik denk dat jij Kees bent. Ja. Hoi. Hey. Goedemorgen. goedemorgen, ik ben Lonneke. Hoi. We gaan een stukje met de kruiwagen lopen. Hoi, goedemorgen. Is schilder. schilder is er. Kijk, dat is mooi. Wat is dan als de volgende stap? Dan gaan we spulletjes even uitpakken. Mm -hmm. Dan gaan we eerst even alles afwassen, zodat het allemaal schoon is. En tenzijde tijd praat ik jou weer gewoon bij. Ja, dat is goed. Dan gaan we eerst maar eens poetsen. Eigenlijk alles wat je aan het houtwerk ziet, ja, wassen we eerst af. Dus ik weet niet wat je handige vindt om boven of onder te beginnen. Eh, boven is eerder iets. handige denk ik. <laughs> Kom. Kan dit schuren? Euh, scheuren. Goed afschuren, Max. En valt het mee valt het tegen, het schuren? Ik vind het super leuk, het schuren. Schuur liever in leuk de kroeg, laten we daar daarop houden. Ja. Hoe lang ben je al schilder? Ja, 30. Zo eventjes, hè? Ja. Wil je een Ja, lekker. Ja? Dankjewel. We gaan even kitten. En dan knijp je hier heel voorzichtig in, maar dan voel je vanzelf. Als er te veel aan de zijkant uitkomt, dan moet je snel naar beneden gaan. Ja. De grondverf. Succes, Donneke. Kans erop. Shit, shit, sorry. Nou, het is in ieder geval nu wel letterlijk grondverf. Dat is ik <laughs> Ja. Dat is waarschijnlijk je beste vriend van vandaag. <laughs> shit. Dit dus is een van de weinige momenten dat je stil bent, dan? Ja. Joh. Oké Kom zo bij het terug. Even pauze. Hoi. <laughs> Ja, maar als we jou vragen, wat, wat vind je leuk? Vrijheid. Je bent lekker voor buiten natuurlijk. Nou, geen vaste werkplek eigenlijk. Dat vinden wij wel prettig. Wat moeten jullie nog meer doen dan? Het kan voorkomen dat je moet behangen. Binnenwerk, buitenwerk. Toch weer heel anders als hetgeen wat we nu doen. Het is wel redelijk divers. Dan ja. gaan we zandaag lakken. Pas, inpakken, case. inpakken, wegwezen. Ah, hij is leuk, <laughs> hij is leuk.